Varigone NSP. Ondersteuning voor gezonde aderen. Dit product heeft al veel positieve recensies ontvangen. Geweldige ondersteuning voor mijn aderen. Het zorgt voor het probleem dat ik had in mijn benen. Geen pijn meer. Werkt goed. Ik was erg blij met Varigone. Het helpt echt tegen de pijn in mijn rechterbeen door een probleem met de bloedsomloop. Drie per dag. Werkt goed. Ik zit aan mijn tweede fles en ik heb geen pijn meer aan mijn benen door tientallen jaren spataderen. Ze zijn allemaal geweldig, je voelt ze werken. Ik merkte meteen het vermogen om langer op mijn benen te staan zonder te hoeven gaan zitten of mijn benen op te heffen. Ik hou ervan hoe het werkt op mijn 75-jarige benen. Ik heb net mijn eerste fles op, kan niet wachten om mijn volgende te krijgen. Ik was hier al lang naar op zoek. Het is erg goed. Dit product werkt erg goed. Vari verdwenen. Ondersteunt adergezondheid, kracht en functie. Helpt bij het ondersteunen van een optimale bloedtoevoer naar het hart en binnen. Ondersteunt de bloedsomloop. Ingrediënten: paardenkastanje, esculus hippocastanum, zaad-extractpoeder, vulstof, microkristallijne cellulose, capsulee omhulsel, gelatine, ellascorbinezuur, vitamine C, fenigreek, trigonella foenum gricum, zaadpoeder, rutine van je Japanse pra sophora japonica, toppen, hesperidine, citroenbioflavono, antiklontemiddel, magnesiumzouten van vetzuren. Portaal 2-capsules. Hoeveelheid per 2 capsules. Vitamine C 97 mg. Extract van paardenkastanjezaad, Esculus hippocastanum, gerelateerd aan 20% erzine, 350 mg. Fenegriek Trigonella foenum grecum, zaad 90 mg. Routine van een Japanse pa (Sophora japonica, 60 mg. Hespiritin 8,4 mg. Citroen 60 mg. Belangrijkste ingrediënten. Extract van paardenkastamiezaad. rutine, citroenbioflavonauw, Vitamine C. Relevantie van dit product. Wie heeft varigone NSP nodig? De overgrote meerderheid van de vrouwen die zijn bevallen, heeft problematische aderen. Mannen zijn ook geïnteresseerd in dit onderwerp. A en bijen komen niet alleen voor na de bevalling. Preventie van problemen met aderen, gaat in het algemeen iedereen aan. Chirurgische behandeling van spetzaderen Op grote schaal toegepast. Een veelgevraagde procedure. Sclerotherapie. Het inbrengen van een stof in een ader die de ader uitschakelt. De ader verandert in een bindweefsoekhoord. Geen ader, geen probleem. Spataderen. Complicaties. Waarom problematische aderen een levensgevaar vormen? Longembolie. Reden genoeg om met preventie te beginnen. Longembolie. Een longembolie is een verstapt bloedvat in uw longen. Het kan levensbedreigend zijn als het niet snel wordt behandeld. Niet spoedeisend advies. Indien nodig huisarts raadplegen. U voelt pijn in uw borst of bovenrug. U heeft moeite met ademhalen. Je hoest bloed op. Symptomen zijn van een longembolie. U kunt ook pijn, roodheid en zwelling in een van uw benen, meestal de kuit, hebben. Dit zijn symptomen van een bloedstolsel, ook wel diepe veneuze trombose genoemd. Waarom lijst het verwijderen van aderen, of het afsluiten ervan door sclerotherapie of laser, niet alle problemen met de aderen op? Verhoogde bloedstolling en klepfalen is een systemisch probleem. Het probleem op één plek oplossen laat de systeemfout niet op. Waar anders kunnen er problemen zijn met aderen? Overal waar aders zijn. Zowel aan bijen als chronische bekkenpijn kunnen ook rechtstreeks verband houden met de toestand van de aderen en hun klepapparaat. Chronische veneuze insufficiëntie, CVI, is een aandoening die meestal wordt veroorzaakt door slecht functionerende, ongeschikte kleppen in de aderen. Deze incompetente kleppen maken het moeilijk voor de aderen om effectief bloed van de benen naar het hart te sturen. In een normaal functionerende ader gaan inrichtingskleppen open om het bloed naar voren naar het hart te duwen en vervolgens te sluiten om het bloed naar voren te laten stromen. Wanneer deze kleppen niet goed werken en niet sluiten, kan het bloed terugstromen in de ader. Hierdoor blijven de aderen gevuld met bloed. Zwakke kleppen Aderkleppen zijn gemaakt van een eiwit genaamd collageen. De kenmerken van collageen variëren enigszins van persoon tot persoon. Waarbij sommige mensen flexibeler collageen produceren, terwijl anderen een versie produceren die relatief stijver is. Als u tot de laatste groep behoort, zijn uw kleppen mogelijk gevoeliger voor slijtage en sneller beschadigd. Collageen Voedingssupplementen Wist je dat collageen meer dan 30% uitmaakt van alle eiwitten in je lichaam? Op verschillende plaatsen zijn er verschillende soorten collageenpeptiden. Type 1 is vooral de bouwstof van huid, botten, pezen en ligamenten. Type 3 is te vinden in huid- in bloedvatten. Ons collageen combineert beide soorten peptiden en het is een eiwit met verbeterde oplosbaarheid. Het is glutenvrij, lactosevrij, paleo- en ketovriendelijk en natuurlijk niet genetisch gemodificeerd. Ons collageen combineert beide soorten peptiden en het is een eiwit met verbeterde oplosbaarheid. Over ondersteuning van het klepapparaat van de aderen. Versterking van het bindweefsel in het algemeen is ook een hulp voor het klepapparaat van de aderen. Verbetering van het uiterlijk. Het gezicht reageert ook op voedingsondersteuning, hulp voor schepen, ligamentapparaat, kraakbeen, al het bindweefsel dat in het menselijk lichaam aanwezig is. Samen met collageen hebben we door de jaren heen met groot succes grondroel gebruikt om de aderen te ondersteunen. Afbeelding. Spataderen van het kleine bekken. Congestief bekkensyndroom. Hoeveel vrouwen lijden als gevolg van chronische bekkenpijn? Weet het exacte aantal. In welk percentage van de gevallen is het direct gerelateerd aan de kleppen van de aderen? Bekken congé De symptomen van Bekken congé zijn: diepe, doffe pijn in het bekken. Pijn erger na echt op -e de posities, zoals staan en zitten. Pijn erger na inspanning, zoals zwandelen, hardlopen en gewicht heffen. Pijn tijdens of na geslachtsgemeenschap. Rug- en dijpppijn: spartaderen rond de geslachtsorganen en in de benen. De onderliggende oorzaak is te wijten aan de reflux, in de omgekeerde richting gaan, van de eierstokkade die de bekkenaderen onder druk zet en overweldigt, wat leidt tot vergroting van de bekkenaderen, congestie en dus pijn. Het bekkencongésta-syndroom lijkt een onvoldoende erkende en onvoldoende gediagnosticeerde oorzaak van bekkenpijn bij vrouwen te zijn omdat chronische bekkenpijn kan worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan aandoeningen, wordt de diagnose van het bekkencongesta-syndroom vaak uitgesteld omdat artsen meer geneigd zijn test te organiseren om meer sinistere aandoeningen zoals infectie, ontsteking en kanker in de darm en andere bekkenorganen uit te sluiten. Spataderen van het kleine bekken, aanzienlijke verslechtering van de kwaliteit van leven. In de symptomen van deze ziekte zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat u naar een probleem in de aderen van het kleine bekken moet zoeken. En de symptomen zijn vergelijkbaar met een andere ziekte, ze worden er vaak voor behandeld. Wat zijn de oplossingen? Als de ziekte heeft plaatsgevonden, biedt de geneeskunde conservatieve methoden en operaties. Als een operatie nodig is, wordt deze uitgevoerd. We danken medicijnen en artsen voor hun hulp en alle geboden kansen om de gezondheid te behouden. En waarom zijn NSP-supplementen nodig voor elke oplossing? Omdat het aantal laderen niet verandert. In feite kunnen ze minder zijn. Maar aanvankelijk zijn ze precies op dezelfde manier gemaakt als waarop ze zijn gemaakt. Er is geen garantie dat een succesvolle operataille op de ene plaats de aderen op een andere plaats zal beschermen tegen globale processen die bijvoorbeeld op hormonaal niveau plaatsvinden. Of, in het bloedstolingsysteem. Of in bindweefsel. Trouwens, voor elke patologie wordt altijd de mogelijkheid van conservatieve therapie overwogen. Waarom vraagt u uw arts niet naar de mogelijkheid om natuurlijke venotonica te gebruiken? Natuurlijk en onmiskenbaar. Producten van het bedrijf NSP zijn gemaakt voor actieve preventie. De waarde van preventie zit hem in de tijdige start. Varigone NSP gaat goed samen met omega-3, gondroe, collageen. We creëren eerlijk. Wij creëren voor u. Elke week produceren we miljoenen capsules, tabletten en andere producten. We weten dat ze eerlijk zijn geproduceerd, omdat we ze hebben geproduceerd.